Zo lieve mensen, lieve YouTube-kijkers, goedemorgen. Uh, we zijn er weer. Na een uh, wat lastige week. Uh, vorige week uh, al uh, kenbaar gemaakt uh, dat mijn moeder was overleden. Afgelopen uh, crema dinsdag uh, crematie uh, gehad, maar het was super. Het was super. Natuurlijk, het doet veel pijn, maar ik was er heel tevreden mee. Niet alleen ik, maar ook heel veel mensen gesproken, dienst, super. Nog dank aan Jeroen Mol, begrafenisbegeleider. uit Grave. dat naar Jeroen? Het was gewoon geweldig. Uh, natuurlijk op het moment dat je ermee uh, mee aan gaat beginnen aan, aan alles wat je, uh, wat je moet gaan doen. Uh, regelen, uh, pff, ja, noem maar op, er zijn zoveel dingen waar je dan in één keer aan moet denken. Maar uh, het, is, uh, ja, het was een geweldige dienst. Super mooi, respectvol. Uh, precies zo was mijn moeder dat wellicht ook had gewild. We hebben er nooit zo heel erg veel over gepraat, dat er redelijk plotseling kwam. Af en toe met mijn zus had zo wel wat dingetjes besproken, maar ook niet echt gedetailleerd van, ik wil zo, zo, muziek wel, muziek wel. Dat toevallig wel, maar voor de rest, aan, aan hoe dat dienst eruit moet komen zien of wat dan ook, dat, nee, dat heeft ze nooit zo gezegd. Natuurlijk, hè, dat gebeurt niet, niet vaak, dat doe je niet vaak. Formeel gesproken zou je het er eigenlijk wel over moeten hebben. Maar uh, je, je doet het eigenlijk niet. Uh, het is een onderwerp dat je niet graag aansnijdt natuurlijk. Maar uh, daarentegen was het natuurlijk wel zo, op het moment dat je, je je ouders, je moeder, je vader of wie dan ook uh, gewoon goed kent en weet dat ze uh, persoonlijk in het leven staan dan, en je bent daar heel nauw bij betrokken, ja, dan moet je bepaalde kenmerken, dan weet je gewoon, uh, dat zou ze graag willen hebben, dat zou ze graag willen horen. Uh, noem maar op dus in zekere zin ja als je uh, uh, uh, natuurlijk daar komt het ook bij als je een goede band hebt met uh, met je met je vader met je moeder dan ben ik al heel lang geleden mijn vader kwijtgeraakt dat is al, al 47 jaar geleden dus uh, daar ja daar weet ik niks van acht jaar was ik toen maar nu ook. Okay, uh, je hebt zoveel dingen meegemaakt met zijn drieën, uh, vakanties, uh, lief, leed, uh, van alles heb je meegemaakt. Ja, dan, dan komt dat. Uh, dan komt dat de, de, de beslissing ook van, van om, om uiteindelijk uh, niet meer met je moeder op die manier uh, verder uh, te willen. Dat is dan niet. Uh, en niet omdat ze natuurlijk graag afgeven, absoluut niet, maar het is gewoon de, de liefde voor haar om niet meer, niet meer zoveel pijn te lijden of te, te moeten gaan lijden eventueel. Want beter als dat ze was, kan, ze er toch niet uit als ze zou overleven. Ja, dan is de liefde voor haar en voor hoe dat ze was en uh, mijn moeder was best wel een statige vrouw. Uh, ja, en als je die dan als, als een, als een kastplantje laat leven, dat is, ja, gaat niet, past niet. Dat is haar niet waardig. Zij verdient dan gewoon het respect om dan als een waardige strijder en als een vrouw zoals we dan eigenlijk kennen, statig, om die dan gewoon te laten gaan. Hoe pijnlijk en hoe verschrikkelijk dat het ook voor ons is. Want daar moeten we niet aan denken. Dus het is de liefde voor haar die we dan hebben, ervoor hebben gekozen om uiteindelijk niet al te lang te wachten met. Bla, bla, bla. Wat, wat is dan een leven houden? Kastbaantje, dat is geen leven. Dat is echt geen leven. Maar goed, dat is dus het besluit dat wij uiteindelijk samen genomen hebben, mijn zus en ik. En, uh, uh, ja, ik vind het nog steeds fijn. En ik geloof dat mensen er ook zo in staat. Die, uh, ik, wij vinden van onszelf dat wij daar een uitermate goede beslissing hebben genomen. Nogmaals, hoe pijnlijk, hoe verschrikkelijk dat het ook is op het moment dat het gebeurt. Maar dat is gewoon uh... Ja. Nou, wat, hoe, hoe het pas kan zijn. Heel klein stukje. Killer Queen. Alsof het zo moet zijn. stukje lied, wat erbij zit. Nou, ik ga in ieder geval afsluiten. Het zit erop, ik ben er weer thuis. Uh, vandaag had ik vier rondjes uh, gedaan. Uh, ik kan merken dat ik ook alweer toch weer een paar kilo ben aangekomen. Dus het ging niet heel erg eh, makkelijk. Uh, dan nog volgens mij nog een redelijk goede tijd. 6,17 gemiddeld over een kilometer. Uh, dus is nog niet zo heel erg slecht. Maar ja, als je voor een uh, pak een beetje een half jaar terug ongeveer uh, 6,4 loopt, ja, dan ben je toch wel wat achteruit gegaan. Maar nogmaals, deze te maken. Ik heb weer een paar kilo's erbij. Dat weet ik gewoon van mezelf. Dus uh, per één maand ga ik weer. Bam, strikter. Sorry, wat strikter beginnen met weer dingen weglaten. Niet meer zoveel snoepen. Uh, de laatste tijd natuurlijk best wel uh, wat, wat gesnoept. Uh, ik ben een beetje een emotieeter. Dus ja, dan komt dat ook een keer bij. Ik wil niet zeggen dat ik uh, dan alles uh, los en vast uh, eet. Ik probeer er wel zoveel mogelijk een beetje aan te denken, maar... Weet je, dan, uh, dan is de, de, de, de drang om toch maar dat ene snoepje een keer te pakken, is er dan uh, bijna niet. Dus dan pak ik ook dat ene snoepje. En voor een half jaar terug kon ik zeggen van uh, nee, je moet er niet aan doen, je moet er niet aan beginnen. Dat uh, uh, vanavond heb ik weer dit, of vanavond heb ik een dat ze moeten aan denken. Nou, die schakeling die moet ik wel even maken, zodat we weer, uh, weer terug gaan. naar de 93, 92. Naar de 92, ik wil weer terug naar de 92. Voelde ik me lekker bij, was ik goed, was ik fijn. Uh, ik was er bijna, ik zat op uh, 93,2, dus net de 92 aangeraakt, maar gewoon om, om rond die koers te kunnen uh, zitten, ik vond het, uh, ik vond het lekker, ik vond ik fijn. Dus, uh, op naar dat getal. Dus eh, nogmaals, ik zou zeggen fijne dag vandaag. Um, als je deze leuk gevonden hebt, ondanks dat het dan een wat, wat uh, klein rauwrandje eromheen uh, uh, zat, um, is het goed. Ga ik afsluiten. Uh, ik zou ik zeggen een blauw duimpje omhoog, even abonneren op dit kanaal en dan zie ik je volgende week zondag weer terug. Uh, ik zou zeggen, ciao, de mazzel.